Iedereen kan haken. Allereerst wil ik jullie hartelijk bedanken voor het kijken naar Iedereen kan haken. Duimpjes omhoog en abonneren. Altijd kei leuk, of hartstikke leuk, zo moet ik het zeggen. <laughs> en uh, we gaan vandaag deze leuke kus haken. Het is echt een leuk mondje en ik gebruik hem nu op kaarten. Het idee is ontstaan met um, Kerstmis ik ging naar een vriendin en uh, ja, zij nodigde ons uit en ik dacht weet je ik neem de kerstkaart mee en ik uh, ga daar deze applicatie op zetten dus wat heb ik gedaan en ik heb nu even deze kaart dit is gewoon een, een, een hoe heet het? een verjaardagskaart? ik kan er niet eens op komen dus deze verjaardagskaart die heb ik gekocht bij de Action en um, kijk ik heb hier alle paar dingen opgeschreven dus en ik heb hier dus 1, 2, 3 gaatjes met de perforator in gemaakt en wat ik dan doe met die met die leuke kus ik heb die begingaren uh, die heb ik er aan laten hangen en dan heb ik het aan de rechtse kant hier heb ik ook een gaatje gemaakt zo kijk en dan komt die kus zo schuin op de kaart want rechts daar was die te groot voor en ik vind het wel heel leuk als je dus een verjaardagskaart maakt en je ja je, je koopt gewoon een kaart en je maakt hem open en die zit die kus op maar omdat we hem dus schuin erop zetten en je hebt de achterkant van de kaart ga je weer die Verbinding maken, tenminste dan doe je weer het garen naar voren trekken en van de andere kant ook, ook weer van achter naar voor, zo en dan krijg je die kus aan de voorkant. Als je een beetje langer garen houdt, iets langer dan wat ik heb gedaan. Je zit er eerst even een knoopje in, kijk dan zit die goed vast en dan maak je een. Leuk strikje. Dan maak je eventjes je draad nog iets kleiner. ja dan heb je de applicatie en uh, ja, je hebt een mooie kus je hebt een leuke kaart zo maak je eigenlijk zo kun je heel veel kaarten maken uh, ik zou zeggen ga gauw kijken ik heb het heel duidelijk uitgelegd abonneren en tot zo ik begin met haaknaald nummer 5 ik heb een bolletje wol, gewoon van de Vibra. Dat is de Saskia. Die heeft hele leuke kleurtjes. Oh, mijn kaart valt om. Dus we beginnen nu met een opzetlus. En we zetten 15 losse steken op. 1, 2, 3, 4. 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. Stitje begin ketting. Dan gaan we nu een vaste maken in de eerste steek, dus we pakken deze steek. Daar zetten we een vaste steek in, dan gaan we een half stokje maken in de volgende omslaan door 3 dat is een half stokje in de volgende steek een gewoon stokje dan gaan we dubbele stokjes maken in een steek zetten we 3. Dubbele stokjes. Dit is twee en dit is drie. in de volgende steek weer een gewoon stokje en dan gaan we drie halve stokjes maken in elke steek één die we niet afmaken dus de ene steek hier halen we de draad op en we halen nog een keer de draad op door twee en we maken hem niet af en dat doen we nog twee keer En in de volgende. Zie je? Dan heb je vier lussen op je haaknaald en dan sla je om en dan ga je door alle vier de lussen. Dan gaan we een gewoon stokje maken. Zie je dat die vorm erin komt van die lippen? Dus we gaan nu na die drie gaan we een gewoon stokje maken. en dan gaan we weer drie dubbele stokjes maken in een steek dus in een steek maken we weer drie dubbele stokjes dus twee als het te snel gaat dan zet je gewoon de video wat langzamer rechtsbovenin daar staat een staan verticale puntjes en dan kan je de video langzamer zetten we hebben nu drie dubbele stokjes gehaakt. nu gaan we weer in de volgende steek een gewoon stokje haken dan een half stokje in de volgende steek Door 3 lussen en 1 vaste. Zie je dat je nu al de bovenlippen klaar hebt zodat het mooi golft? Dan gaan we deze toer sluiten met een halve vaste. Dus je steekt in de laatste steek in, je haalt je draad op. En je haalt hem meteen door. En dit is de bovenkant van je lippen. En dan zie ik je, je dadelijk weer terug. Tot zo. Nu gaan we de onderkant van de mond maken. En we zijn net geëindigd met een halve vaste. En we keren nu het werk zo: zodat je bovenkant eigenlijk aan de onderkant ligt. Ik leg even mijn begindraadje apart, anders ga je daar per ongeluk mee haken. Dan ga je een vaste maken in de eerste steek en je gaat nu natuurlijk onder je stokjes werken. In de eerste steek maak je een vaste. Dan gaan we een stokje maken in de volgende steek. dan gaan we in de volgende steek een dubbel stokje maken en dat doen we drie keer maar dan in elke steek een dubbel stokje het is een beetje moeilijk te filmen maar het is dus een dubbel stokje in een steek en nog een dubbel stokje in de volgende steek en nog een dubbel stokje in de volgende steek en nu gaan we een dubbel stokje maken in die volgende steek maar dan maken we de twee in één steek dus in deze steek maken we twee dubbele stokjes 1 en in diezelfde steek maken we nog een dubbel stokje nu gaan we drie dubbele stokjes maken in een steek in de volgende steek dus in deze steek gaan we drie dubbele stokjes maken zet anders de ondertiteling aan dat helpt ook altijd om het goed te kunnen volgen ook als je de video uh, stilzet dan zie je in ieder geval de tekst eronder kijk we hebben nu drie dubbele stokjes in een steek gemaakt nu gaan we verder met twee dubbele stokjes in een steek in de volgende steek twee dubbele stokjes en de steek ja die moet je echt eventjes zelf goed kijken nu maak je er dus twee een steek dan gaan we weer een dubbel stokje in een steek maken in de volgende steek en nog een dubbel stokje in de volgende steek en nog een dubbel stokje in de volgende steek dus nu heb je drie dubbele stokjes in elke steek gemaakt 1 2 3 dan gaan we een gewoon stokje maken in deze volgende steek een gewoon stokje en in de volgende steek een vaste en dan zijn we nu aan het eind gekomen en dan pak je die eerste steek op van je vorige toer je slaat om en je haalt door met een halve vaste, je pakt je schaar nipt af en je trekt je draad door kijk hoe leuk en klaar is je kus voor op een verjaardagskaart want ik maak hem op de verjaardagskaart en dan schrijf ik eronder een dikke kus van ons of uh, ja, of iemand te bedanken of om te feliciteren. Maar uh, in ieder geval deze heb ik nu af, en ik zal dadelijk laten zien hoe het is geworden. Tot zo. Kijk ik uh, dit is uh, het resultaat. Uh, ik ben zelf niet zo goed uh, met handlettering. Maar ik heb in ieder geval een persoonlijke kaart. Uh, gemaakt en deze kan in de envelop. En ik zou zeggen: Dankjewel voor het kijken. Tot de, vo tot de volgende video. Graag abonneren, onder op mijn foto klikken en het duimpje omhoog. Tot de volgende video.